Daria en Sebastian zijn twee kinderen die uh, in september in de klas zijn toegekomen. Ze spreken geen woord Nederlands, dus hun moedertaal is Roemeens. Uh, voor mij is het wel moeilijk om daarmee om te gaan, omdat de meeste kinderen in de klas die begrijpen alles zeer snel en die draaien vlot mee. En dan moet je er toch extra rekening mee houden dat uh, Daria en Sebastian uh, eigenlijk niks begrijpen en moet je toch naar hulpmiddelen zoeken om uh, het voor hun ook aangenaam en gemakkelijk te maken. je moet Nederland Ja, Sebastian, je het niet. Sebastian verstaat niet goed leden. Hij gaat niet alles begrijpen wat je vertelt, dus doe dat rustig. Probeer het rustig uit te leggen. Ik hoorde dan wel dat hij dat echt probeerde, maar ja, het was heel moeilijk. Doe dat! Warte! Uit heel veel onderzoek blijkt dat vooral kansarme kinderen en kinderen van etnische minderheidsgroepen het vaak moeilijker hebben om succesvol te zijn in het onderwijs. We zien in datzelfde onderzoek dat dus taalvaardigheid, geletterdheid en denkvermogen van kinderen cruciaal zijn. En daarom is het ook essentieel om van zo vroeg mogelijke leeftijd zo sterk mogelijk in te zetten op die taalvaardigheid om de kansen van kinderen te verhogen. We weten bovendien ook dat het eigenlijk vooral de interactiekwaliteit van juf of meester is, die heel belangrijk is om de taalvaardigheid en de denkvaardigheid van de kinderen te bevorderen. Vandaar dat we zo heel sterk nu Jelke gecoacht hebben op het bevorderen van de taal en de denkvaardigheid van de kinderen via het versterken van haar eigen interactievaardigheden. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hey ik ben Piet. Hallo, ik ben Marlies. Ik kom maar binnen. Ja, dank, dank, dank u wel. Je. Ah, Ali. Dag, Sebastian. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. <laughs> daar, ja. Bonjour. Goeiemorgen. <laughs> oh, <my God. laughs> Goeiemorgen. Ali, gaan oh, we naar boven. Oei, oh, heb je jas nog aan. Wat moet ik doen? ik ga een Lussandro, ik zie dat je je jas nog aan hebt. Oh, en een mooie tekening. Oh, bedankt. Ga allemaal op je plaats zitten. Oh. We hebben hier een moment bij, bij, bij het binnenkomen, Jelke, waarbij een van de kindjes vraagt om te helpen bij het uh, uittrekken van, van de krui. Um, een van de belangrijke dingen bij taalverwerving is um, dat uh, kinderen heel veel taal horen. En dit zijn momenten waarbij je eigenlijk je taalaanbod nog zou kunnen um, versterken. En je zou alle handelingen die je op dat moment met haar doet, zou je systematisch kunnen veranderen. Als je meteen ook zegt, bijvoorbeeld, uh, wat wil je dat ik doe? Zal ik je trui dichtritsen? Oké. Okay. Ja. Voilà. Trek hem tot hier. Nu mag jij verder dichtritsen, zoiets, maar dat je dat volledig begeleidt met taal. Het ja. is dus taalaanbod, het ja. komt binnen. O, oh. Een rijkere taalaanbod, beter, maar het moet wel in een natuurlijke context. Hier dient hij zich als het ware als vanzelf aan en probeer die dan ook zo maximaal mogelijk te benutten. Daar mogen moeilijke zinnen in zitten, daar mogen complexe woorden uh, in gebruikt worden. Maar je hoeft niet kunstmatig je taal te vereenvoudigen. En bij anderstalige nieuwkomers moet je dan niet meer in korte zinnen spreken? Of? Durf ook daar toch normale zinnen te gebruiken. Hoe meer we onze taal aanpassen en hoe eenvoudiger ze maken, hoe trager het taalierproces zal verlopen. Want dan leren ze ook alleen maar die, die, die hele eenvoudige taal. Uh, Taal. Je hoeft dan niet verwonderd te zijn dat kinderen, wanneer ze zelf taal gaan produceren, dat ze niet diezelfde soort lange zinnen maken, zo zit leren niet in elkaar. Dat proces van dan die, die zelf dat soort lange, complexe zinnen gebruiken, dat, ja, dat duurt voor kinderen, duurt dat jaren. Maar ze kunnen dat alleen maar doen wanneer jij ook in die spontane momenten ja, gewoon natuurlijke taal uh, zoveel mogelijk Het ja. is vandaag maandag, een nieuwe week. Dus ik ga de taakjes voor deze week veranderen. Onze ziekenwagen deze week is Bassen. De stoelen van de tafel zetten. <middels> Ali, de stoelen van de tafel zetten is voor Ferre en voor Ajoep. Het onthaal, voor mij is dat eigenlijk een moment van onthalen, van welkom heten. En je ziet heel vaak dat er heel veel administratie in het onthaal zit. De dagel van de week is voor Israëla koekjes uitdelen. Nu is jouw taalaanbod vooral um, nogal managen. Ja. Van, dus taakjes moeten ja, ja. gebeuren. Het moet gebeuren, maar zij kunnen het misschien zeggen. Ja. Israël. Jij moet het rode streepje verzetten. Basse, drie briefjes van de scheurkalender. Hier zou je weer kunnen zeggen wat moet jij doen. Dan moet je het zelf verwoorden. En waarom moet jij drie briefjes van de scheurkalender trekken? Ja, hoe komt dat? Het zijn er drie en niet eentje. Ah ja, het is weekend geweest. We zijn drie dagen verder. Wat gaan we vandaag doen? Maar nu zeg jij alles zelf, wat op zich een goede luisteroefening is. Dat kan ook, hè. Maar dan zou ik bijvoorbeeld eens dus expres een foutje maken en kijken of ja. ze het wel horen. Dan zijn ze verplicht om heel goed te luisteren. Hetzelfde met de daglijn die straks komt. Jij doet die helemaal. Dan gaan we in de hoekjes spelen. Dan, dan. En na de speeltijd gaat er een groepje met mij gaan wandelen op de straat. Dat kan weer een perfecte luisteroefening zijn, maar je merkt heel vaak bij de kleuters dat die gewoon onderling aan het babbelen ja. zijn. Uh, maar je kan ze daar ook heel actief bij betrekken. Ze moeten weer denken, misschien nog niet meteen spreken. Uh, maar ook Daria en Sebastian, de twee uh, ja. anderstalige kleuters, kunnen dat. Waarom ga ik daar nogal op in, omdat dat ook iets is dat iedere dag terugkomt. Dus variatie is zeer aantrekkelijk. Ja. Natuurlijk, ze hebben nood aan routine, maar in de routine kan je wel variëren. Dan is het spannend. Zo ja. dus wat gaat ze vandaag zeggen? Uh, het is weekend geweest. Iedereen heeft wel iets te vertellen. Hè. Want je bent twee dagen thuis geweest. Maar als we iedereen nu moeten laten vertellen, dan zitten we superlang in de kring. Dat nou gaat het een beetje lang duren. Daarom gaan we vandaag iets nieuws doen. Deze ochtend was het de eerste keer dat ik uh, het kringgesprek in een beperkte groep deed. En met jullie twee gaan jullie iets vertellen. Oké? Okay? Dus als ik bij Israela hoor, moet ik ondertussen niet tegen Hanne loren praten. Want zij hoort niet bij mij. Ja? We gaan dat eens proberen. Het is allemaal een beetje nieuw. Wat je hier introduceert, is iets heel interessants. De duo praten. dat is dé manier om de kleuters meer te laten praten. Uh, Daria, wie hoort er bij jou? Ja, Sebastian zijn lichtje is aan, dus dat is het tegenovergestelde. Jullie zijn per twee. De kaartjes mag je aan mij geven. En jullie mogen naar beneden gaan. ...en een plaats zoeken om te praten. Ze mogen kiezen waar ze zitten, maar voor de eerste keer... ...is dat nogal moeilijk. Het is een nieuwe opdracht. Ja. Dus ik zou ze bij mij houden. Je mag met je schoudermaatje overleggen en dat gaat perfect. Omdat je anders ook geen zicht hebt op wie, uh, wie ja. het goed doet en wie niet. Ja. Ja, een vullen. Ah. Daria, jij mag je iets vertellen? tegen Sebastiaan. Doe maar. Er zijn een paar uitdagingen hier. Ik denk, had je veel explicieter de instructie gegeven, kijk, je mag hier in het Roemeens spreken, dat had de drempel al, al uh, verlaagd. Um, maar wat denk ik vooral uh, belangrijk is, op het moment dat kinderen uh, in duo's moeten praten, um, dan ze moeten iets hebben om over te praten. Doordat er te weinig context is, komt zo'n gesprek niet op gang. En dat is heel belangrijk, dat je kijkt in de klas. Wat zijn de dingen die bijvoorbeeld Daria, Sebastian, interesseren? En dat je dat als aanleiding neemt. En dat je dus in die zin die context creëert. En dan hebben ze iets om, om over te beginnen babbelen. Hebben jullie iets verteld? Ja? Was het moeilijk? Ga maar in de kring gaan zitten. Uh, Daria, hoe vond jij dat om iets te vertellen tegen Sebastian? Was het moeilijk? Difficieel? Nee. Was het leuk of niet leuk? Leuk. En wat heb je verteld? Het is moeilijk, hè? Kijk tu... Uh... Ik kan niet zo goed Frans. Je mag het ook in het Frans zeggen. Ik vind het prima dat je, dat je zelf. Frans gebruik, perfect. Hè. Ja, ja, maar, maar, maar durf dat in zinnen doen. Ja, maar mijn Frans is niet zo goed, hoor. Als ik dan fatief Frans gebruik, is het ook niet echt... Uh... Oh, dat, ja, dat is minder, minder een drama, vind ja. ik. Ja, zo, leren, zo horen zij ook. Juf heeft ook moeite met een andere taal. Dat is een beetje moeilijk, hè? Sebastian, vond jij het leuk om met Daria te vertellen? Ja. ja. Ik had Daria dus aangemoedigd om wel in haar thuistaal te praten. Uh, zeker in het begin. Uh, wil ik dat toch een beetje laten uh, merken, dat ze dat echt wel mag. En eens ik merk dat ze dan de Nederlandse taal wel machtig is, dan probeer ik er wel op uh, te hameren dat ze wel Nederlands moeten spreken op school. Het, het, het is een logische keuze die we maken om te zeggen van kijk, in het begin mag het maar vanaf een bepaald moment mag het niet meer. Maar op basis van wat we uit onderzoek weten is het op zich een zeer vreemd gegeven. Het is geen enkel probleem voor die taalontwikkeling in Nederlands om blijvend plaats te geven aan die, die eigen taal. We zien dat juist door die eigen taal te gebruiken, die bewust te benutten, dat dat bijdraagt tot het leren van het Nederlands. Waarom? Omdat ze hebben bepaalde labels voor bepaalde dingen hebben ze in hun hoofd en ze kunnen dat koppelen aan elkaar. Het woord in de eigen taal. En aan het woord in het Nederlands en aan een beeld, dan gaat dat sterker in het geheugen zitten. Dus je kan dat eigenlijk op elk moment, zeker wanneer je het functioneel, uh, wanneer het zelf functioneel doet. Uh, Hernet de koeken uitdelen. Hannelore de bekers, goed zo. Andy, neem je worteltjes. kleuterklas. ...zou je bij manier van spreken in twee grote categorieën kunnen opdelen. Dat zijn de momenten waarop kinderen geprikkeld worden om te leren... ...en aan de andere kant momenten waar er vooral aandacht is voor zorg. En het is dan ook heel belangrijk om die zorgmomenten ook zo interactief mogelijk te benutten. Wat ik heel mooi vind aan jullie hapje tussendoor is dat de kinderen vreselijk zelfstandig moeten zijn, enerzijds, en anderzijds dat ze niet in stilte moeten eten. Dus hier heb je echt enorm veel ruimte voor de kinderen om onderling met de, ja. de klasgenootjes te praten. En dat is echt een pluspunt. Je zou zelf er ook bij kunnen gaan zitten. Je hebt een kopje koffie. Ja. Hè? Het is bijvoorbeeld het ideaal, ze zeggen altijd, je mag geen appelen met peren vergelijken, maar hier, net wel. Wat ben jij aan het eten? Oh kijk, ik heb ook een appel. Uh, oh, de jouwe is rood, de mijne is groen. Het zijn allemaal zeer dankbare momentjes om uh, op een hele spontane manier met de kleuters te praten. En ze voelen dan ook, ja, dat zijn zo van die andere momentjes dan in de klas. Het ja. is geen kennismomentje, uh, geen kennisvragen worden gesteld, maar gewoon een leuke babbel met juf. Wat mogen we niet doen om de straat? Denk na en zeg het antwoord erna. Hernes? Als we nou passeert, uitkijken. Goed kijken om de straat. En Ali? Niet stenen gooien. Ja, dat mag je nooit doen. Hè. Nee. Wat mogen we zeker niet doen? Niet? Lopen. Lopen en? Niet. roepen. Ropen. Heel belangrijk. En ook niet helpen. Ja, nee. Dat doen we ook niet. Hè. Als ik een nieuw thema aanbreng, dan probeer ik de nieuwe woorden altijd aan te brengen vanuit een bepaalde context, vanuit een bepaalde indruk. Bijvoorbeeld nu is het thema verkeer. We zijn dan eerst gaan wandelen in uh, de straat. En dan uh, hebben we gekeken wat zien we allemaal op de straat. Wat is dat hier? Een brug. Een brug. Ja, wat... Je ziet daar zo een slagboom staan. Ja? Als die slagboom naar beneden gaat, wat zou er dan gebeuren? Ja, Sanne? Dan gaat de brug omhoog. Ja. En wat gebeurt er dan? Ja. Dan Drie belangrijke principes voor het simuleren van taalontwikkeling van kinderen zijn taalaanbod kansen geven totaal productie en het geven van feedback. Dat zijn de drie kernwoorden. Belangrijk is dat dat taalaanbod uh, rijk moet zijn, uh, dat er heel veel open vragen uh, worden gesteld, dat dat taalaanbod ook uitnodigt voor kinderen om daar spontaan uh, op te reageren. Kunnen wij zomaar de trein nemen? Nee, maar eerst een ticketje. Eerst een ticketje. Dat is een voorbeeld van een perfecte vraag. Het is een zeer open vraag. Je daagt de kinderen daaruit van oké, okay, wat denkt u daar nu over? En verwoord nu eens dus wat je daarover denkt. En in wezen maakt het dan niet uit wat ze zeggen, als ze maar interacties bij manier van spreken. Dan duw je aast in, je betaalt met geld. En dan komt er hier een ticketje uit. Bijvoorbeeld dit hier. Je zou het ook kunnen vragen, bijvoorbeeld. Ja. Het is natuurlijk een boeiend taalambad. Maar de kinderen die het al weten, kunnen hun kennis etaleren. En die krijgen zo een spreekkans. Kijk, dat is de conducteur daar, zie je? En wanneer ze die taal produceren en we zien als juf uh, dat dat uiteindelijk toch grammaticaal of lexicaal niet correct is, dat er dan op een spontane, natuurlijke manier um, feedback wordt gegeven en als het ware wordt bijgestuurd, waardoor dat taalleerproces zich stapsgewijs verder ontwikkelt. Soms moet je hopen dat ze foute dingen zeggen, want juist doordat ze foute dingen zeggen, krijg je nog meer interactie, kan jij parafraseren, herhalen, bijsturen en dat zijn juist de hele krachtige leermomenten. Als je werkt in een thema, heb je sowieso veel woorden die geclusterd zijn, die in een context zijn geplaatst, dan is het ook belangrijk dat je die in de hoeken laat terugkomen, die woorden. In de verkeersweek bij juf Jelke zag je dat heel duidelijk. Eerst was er een heel krachtige impressie. Ze gingen op stap en toen werd dat allemaal in de klas verspreid. We zijn daar straks gaan wandelen. Waar zijn we gaan wandelen? Op straat. Op straat. Wat hebben we op de straat gezien? We hebben bordjes gezien. Wat voor borden? Voor auto's. Ja, verkeersborden heet dat. Ja. Hebben we nog iets gezien? Het maken van een mindmap wat jij nu doet. Ja. Visueel voorstellen is altijd heel sterk om te doen. Dan leren zij, het leuk en geletterdheid, van ah, wat we zeggen kunnen we schrijven. Wat we schrijven kunnen we opnieuw lezen. Dat is super interessant. En welke kleuren heeft een verkeerslicht? Een mindmap is ook heel krachtig om te gebruiken bij het begin van iets. Om echt te brainstormen. Ja. Wat weten we er al ja. over? Zo pik ja. je in ook in op de leefwereld van de kleuters, op een voorkennis. Dus een heel krachtig middel, een mindmap. En voor je de trein neemt, wat moest je weer doen? Een flexie! Je drukt op de knop en dan moet je wachten op de trein. Maar je moet ook betalen. Ja, ja dat, is... dat gaan we in de winkel maken. Ja? Een, uh, waar je de ticketten kan kopen. In de namiddag hebben we dat dan nagemaakt. Dus hebben we een trein nagemaakt met enkele Zo. stoelen, Eén, twee, een drie. stuur. Uh, dan De winkel werd een loket waar dan ze dan ticketjes konden kopen. Je vraagt aan het loketje waar wil je heen gaan? Naar Denderlee. Hoeveel kost het naar Denderlee? Misschien 1 euro? 1 euro. Voilà, dan moet jij 1 euro betalen. Ik heb ook geen nodig. Ik vind het heel fijn dat jullie dat doen. Ze hebben de trein gezien, ze waren geïnteresseerd en je maakt een treinhoek. Wow, met een loket. Wow. Voor de ontlukkende geletterdheid ook weer een enorme kans. Maar wat ik heel jammer vind, is dat je het zo stuurt. Ja, Dit is ja. ideaal voor een brainstorm. Hè. Wat hebben we nodig? En, en ze, ze weten heel veel, dus het kan eigenlijk van hen komen. Ja. En wat ze niet weten, vul jij dan aan. Het is gesloten. Maar me wil een ketchup. Maar het is gesloten. Ik heb geld. Ik heb geld. Maar het is gesloten. Zeg, daar, straks hadden we een probleem. Het loket was gesloten. We konden niet meer vertrekken. We hadden een ticket. Hoe lossen we dat op? Ja. En ze hebben net de automaat gezien, dus ze weten in feite wel ja, hoe je dat ja. kan oplossen. Ah, we zetten een automaat. Ja, ja. Dus heel veel kansen weer rond zelfstandige tanken, uh, ook rond ja, probleemoplossend tanken, creatief zijn. Uh, dus daarom vind ik persoonlijk heel belangrijk om, als het gaat, in de mate van, de van het mogelijke, in te gaan op dingen die de kleuters zelf aanbrengen. Zeker als het zo in het spel past. Allee! Dat loketje krijgen de kinderen veel kansen om eigenlijk met elkaar het spel op te bouwen, samen gesprekken te voeren. En ik denk dat Sebastian zo heel veel nieuwe woorden gaat leren van andere kinderen. <lacht> niet onderschatten wat de kracht van kind-kind interactie is. Er bestaat een zeer interessant onderzoek dat aangeeft dat zelfs de kind-kind interactie soms een grotere impact heeft op de taalontwikkeling dan de leerkracht-kind interactie. Ik vind het hier wel veel lawaai in het rijden. Waarom lopen jullie in de gang rond? Jij loopt op je kassen rond. Doe je kleren maar uit en kies een andere hoek. Jij ook. In de klas. Het fragment waarbij je dan um, ja, hernest uit deze hoek laat gaan, is natuurlijk zeer begrijpelijk. Hè? Maar dat is de spanning tussen ja. Ja, maar het moet leefbaar blijven, het moet beheersbaar zijn. Maar dat zijn hele belangrijke momenten, bijna niet merkbare momenten van um, ja, sterke taalontwikkeling. Er zitten nieuwe woordjes in de woordenkist. Ja, we gaan eens kijken. Hè. Wat is dat? Een fiets. Een fiets. Dat kennen we wel, hè. Hoeveel wielen heeft een fiets? Twee. Twee. Wie zou dat zijn? Een politieagent zo weinig mogelijk zelf één woordzinnen uh, gebruiken. Ja. Wat kinderen vaak opslaan, is wat we noemen chunks van woorden. Stukjes van een zin die vaak samenhangen. Dat is een politieman, dat is de zon, dat is een politieman, dat is een stoel, dat is een tafel. Doordat ze dat in chunks opslaan, kunnen ze dat ook veel makkelijker uit hun geheugen halen en kunnen ze ook veel meer verbindingen gaan leggen met allerlei andere woorden. En van da daarom is het juist zo belangrijk dat jij ook die, die chunks, die zinnen, zelf ook voor. Sebastian, uh, Stoppen! Goed zo, Daria, jij mag uh, de agent. Je legt heel veel klemtoon op die woordenschatontwikkelingen. Um, het leren van woorden uh, is, is, is heel belangrijk. Maar taal is natuurlijk veel meer dan woordenschat alleen. Dus moeten we vooral aandacht hebben voor verbindingswoordjes. Dus zo ineend een kaartje uit de doos. Bo mag nu een kaartje trekken uit de doos. Um, en dat is een ander soort woordenschat. Maar die wel cruciaal is om goed te kunnen uh, communiceren. Ik zou niet zozeer spreken over het aanbrengen van woordenschat, maar vooral veel met woorden, met alle soorten woorden bezig zijn, is, is, is cruciaal. Daria, jij mag een poëziedoosje gaan kiezen. Kom eens kijken in de klas. Aan de kapstok hangt mijn jas. Yes. In het mandje ligt mijn yes. Ik speel in de poppen. Ik kook soep op het fornuis. Yes, dat is een moeilijk woord. Mama, ga maar gauw naar huis. Mama, kusje, knuffel, knuf. Ik blijf lekker bij de. Voor kinderen die soms uit kansarmer omgevingen komen, waar ouders niet altijd de mentale ruimte hebben, hebben zij ook veel minder mogelijkheid om juist heel veel te babbelen en zo thuis ook taal te leren. Vandaar dat ook voor hen de klas in de school juist die omgeving is waar ze zoveel kans kunnen krijgen om te babbelen, te babbelen, te babbelen. Waarom draag je je handschoenen? Omdat ga ik voetbal spelen. Ah, staat er een voetballer op? Ja. Hè. Eerste vetertjes over elkaar. Een lusje. En dicht trekken. Ik zal er nog een knoopje in leggen. En gaan ze niet gemakkelijk open. Ziezo. Nu zijn uw veters dicht. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Straks, zei Marley, hoe zeg je goedemorgen in het Frans? Bonjour. Want jij kan Frans spreken, hè? En ik ook... hoe zeg je... Hoe zeg je goeiemorgen in het Roemeens? Want jij spreekt Roemeens, hè? Tuit? Wacht, ik ga het bord eens opschrijven, want anders ga je dat morgen niet meer weten. Bonne. Deze ochtend bij het onthaal um, heb ik de kinderen aangespoord om... Um, Goedemorgen in, uh, in een andere taal te zeggen. En hoe zeg je nu goedemorgen in het Frans? Bonjour. Bonjour. Dat ga ik ook opschrijven. Uh, en de kinderen mochten dan kiezen in welke taal ze goedemorgen zeiden. In het Arabisch kan jij goedemorgen in het Arabisch zeggen? Ja. Hoe zeg je dat dan? Salam! Wat dan dan? Arabisch, Roemeens en Frans. Ah, ja, en op het einde dan ook Afrikaans. Bonne diminata Daria. <sweak> maar jij spreekt ook Frans, toch? Dan kan je Roemeens, Frans en Nederlands. Drie talen. Ik denk wel dat de kinderen het eens leuk vonden om in een andere taal morgen te zeggen. En ik ga dat dan ook af en toe eens spontaan erbij vertellen. Matjo! <sweak je> Vandaag hebben we dan ook in duo's uh, gepraat, omdat het weekend was geweest. Kijk eens, al die vingers, jullie hebben allemaal iets te vertellen. Normaal was mijn plan om dan eigenlijk te beginnen met een richtvraag, maar ik ben dat dan gezamenlijk vergeten te doen. Denk al eens na over wat je gaat vertellen. Want Daria, je mag ook gerust in het Frans iets vertellen hoor. En Sebastian in het Roemeens met wat Nederlands. Dus ik had Sebastian bewust bij een taalsterk kind gezet. Ja, omdat ik dacht van als hij dan samen met een kind uh, met een grote woordenschat uh, zit, gaat er misschien meer uh, interactie zijn. Probeer maar iets te vertellen. Ja? Jij kan als eerste beginnen ja? en jij kan straks ook ja? iets kleins proberen ja? te vertellen. Hè? Dat gaat wel ja? lukken. Je mag ook in het Romeins. Hij verstaat dat niet, maar je kan proberen. Doordat ik bij Sebastian en Marlijn ben gaan bijzitten, uh, besefte ik van ze hebben te weinig informatie om over te praten. Ik heb een boterham met choco gegeten. Wat heb jij gegeten? Chocolade. Chocolade oh. Wat heb jij gegeten deze ochtend? Mm. Heb ik gevraagd wat ze deze ochtend hebben gegeten. Um, heb ik ook verteld wat ik heb gegeten. En dan is Sebastian wel beginnen vertellen. Ja, 1, 2, 3, 4. Met 4 en aan papa. de tafel. En papa ook, 5 dan. Met 5 aan de tafel. Volgende week maandag ga ik wel uh, algemeen dus een uh, richtvraag zeggen, zodat ook uh, de anderen uh, meer een afgetekend beeld krijgen van over wat ze kunnen praten. En dan uh, weet Sebastian ook meer in welke richting hij moet gaan nadenken. Onze lijn is leeg. Nu is het aan jullie om de kaartjes in de juiste volgorde te hangen. Deze ochtend had ik de kinderen ook uh, de kaartjes van de daglijn uitgedeeld en mochten ze samen dan nadenken welk kaartje komt er eerst, uh, wat komt er dan? Koekjes. Wat denk jij, Daria? Wat is dat? Zouden we moeten gaan turnen? Ja. Waarom zouden we moeten gaan turnen? Omdat het maandag is. Omdat het maandag is. En wie is er op, wie is er op maandag? Is Omdat het maandag is. En meester Patrick komt dan. Dus zo dan het denkvermogen proberen te stimuleren. Wat gaan we na de turnles doen? Wat heb jij gaan horen? Haapje tussendoor. Haapje ja. tussendoor. tussendoor. Ja. Ik ben koffie aan het drinken. Of ben jij aan het drinken? Water. Water. En jij ook? Als ik um, let op mijn taal, vind ik het soms wel moeilijk om altijd open vragen te stellen. Dus moet ik soms wel nadenken, ja, hoe stel je nu een open vraag? Ben je naar de bioscoop geweest? Ja. Vaak vraag ik van, ah, vind je dat leuk? Maar dat is dan makkelijk om ja of nee op te antwoorden. Dus moet je eerder vragen van, waarom vind je dat leuk? Wat vind jij de mooiste film? Minions. Film? Hoe zien die eruit? Welke kleur hebben zij? Geel. Geel. Gele mannetjes. Eén ogen. Hebben die één oog? Wow, nou, wat gek. En wat dragen zij? Broekjes? Het zijn grappige mannetjes, denk ik hè? Minions. Naar wat moet ik kijken? Wat is dat? Je tand. Wat is er uit je tand? En die. Oh, en die hoort. Wat is het? Wat is er? Lara, ga jij iets vragen wat er scheelt met mijn gemus? Je gemus, wat is ze? Auw! De Waarom denk je dat ze pijn in heeft? Omdat ik, omdat ik ze heb Ik heb auw. Ze zegt auw. Vraag het haar eens misschien, Marleen. Heb je pijn? Ja. Au, wow. oh, ik heb tandpijn. Ik wil niet zeggen. Oh, de handpop had tandpijn uh, en dan kwamen we dus bij tandarts terecht. Hallo, met de tandarts. U spreekt met juf Jelke. Wij hebben een super groot probleem. Er is iemand met tandpijn. En wij zouden dringend naar de tandarts moeten komen. Ik ben gestart met een brainstorm. Ik wou eens bekijken wat de kinderen al wisten over uh, tandarts en over tanden in het algemeen. Dan moeten tandarts kijken naar... Naar nou, zo'n ding als die tand bijna eruit gaat. En met wat kijkt hij dan? Met, met een spiegel. Met ah, met een spiegel. En zo kan hij in je mond aan kijken. Ja, als, als, als nee, met een klein lichtje. En een lichtje zal hij dan ook nodig hebben? Ja, maar... um, ik vond dat de kinderen wel vrij veel al wisten over het tandarts. Ook Sebastian. Um, Vertelde van de stoel die dan uh, plat ging ben liggen. Dan naar stoel dan naar zo. En zit je dan recht? Nee. Wat zo. doet het dan daar? Naar, naar zo. Gaat de stoel naar beneden? Ja. Wauw. Hij kan hem wel al beter uitdrukken dan in het begin. Dus, uh, hij weet nog niet alle woorden, maar dan vul ik zijn gaat eigenlijk aan. En ik vind het wel leuk dat hij zo, zo actief meedenkt en uh, meepraat. Ook een snor. Wie heeft de langste? Ik of jij? Wat ik wel nog meer uh, moet opletten, is uh, dat ik de handelingen die Sebastian doet uh, verwoord. Zoals, jouw bal valt onder de tafel, uh, uh, ik leg mijn bal naast jou. Uh, dus meer zo uh, de abstracte begrippen dan eigenlijk voor woorden, zodat hij die onbewust gaat uh, onthouden en uh, wel gaat leren kennen. Zo. Kleine bal. Meer nog kleine, nog grote bal. Moet het een grote bal zijn? Jo, we gaan nog ballen, zo. Gaan we zoveel ballen maken? Maar ik denk ook eens dat ik daar een paar dagen mee aan de slag ga, dat dat meer in mijn werking dan gaat uh, verworven worden automatisch, hoop ik. Lekker warm. Lekker wat warm. is het, kans? Lekker warm. Ja. Zeg het maar tegen de meneer. Meneer. Lekker warm, wat zegt die meneer nu? Doe de sjaal rond je nek, doe ze over elkaar, dan steek ik het erdoor en dan trek ik het we hebben de voorbije weken en dagen een uh, heel boeiend proces met juf Jelke afgelegd, waarbij ze een aantal van de principes over uh, het creëren van een taalrijke omgeving uh, om succesvol te zijn op, in het onderwijs op lange termijn doorlopen. En we stellen vast dat juf Jelke dat op een fantastische manier heeft uh, toegepast. Miekemus kan goed vliegen. Hoe komt het dat Miekemus kan vliegen? Omdat ik een vogeltje ben. Ah, en waarom kan een vogel vliegen? Omdat hij vleugelt. Ah, hij heeft vleugelt. We zijn nu twee weken verder en jij bent met onze tips aan de slag gegaan. En dat is merkbaar. Dat hebben we gezien. Ja. Waarom staat er hier nu een cijfertje 1 op? Nee. Verre? Hoe je veel meer open vragen durft stellen, hoe je ze veel meer uitdaagt, hoe je veel meer de handelingen verwoordt, is absoluut heel mooi, heel mooi om te zien. Maar wat mij nu benieuwd is: van, hoe voel je je daar zelf bij? De begint. Van een nieuwe maand. Vorige maand was november en nu zijn we... De... ...december. December. December. Uh, de eerste keer dat ik ermee aan de slag ging, vond ik het vooral heel vermoeiend... ...om zo altijd te praten en te blijven praten. Maar nu vind ik dat het al een beetje meer... ...voor mij dan vanzelfsprekend is dat ik zo... ...de waaromvragen stel en dan... ...nu ook met Mieke Mus, zij kan vliegen. Ah, waarom kan ze vliegen? Ja. Ja, vroeger zou ik daar niet echt spontaan aan gedacht hebben, maar nu is dat eigenlijk spontaan om te zeggen aan ah, waarom dan. Ja. Ja. Een, een, een zorg die leerkrachten soms hebben um, is, ja, met mijn klas wordt dan drukker, het is rumoeriger. Is dat iets wat je ook ervaart, wat je het gevoel van hebt van, ja, daar moest ik toch ook aan wennen? Nou, nee, eigenlijk niet. Wat ik wel opmerk is dat ze meer eigenlijk gaan nadenken. En dan merk ik dat ze eigenlijk wel, Spontaan stilvallen en ja. dan meedenken. Ja, ja. En zo hun dan eigenlijk betrekken, actiever betrekken. Hier, nog een paard. Nee, dat is een zebra. Is het geen paard? Ah, dat is een zebra. En waarom is het een zebra? Waarom is dat een zebra? Kan je dat zien? De hele plezante momentjes vond ik toen je meespeelde, en het viel mij zo op dat je echt meespeelde met de kinderen, luisterde naar hen, hen veel taalkansen gaf, er waren spreekkansen alom, dat was echt een plezier om te zien. Zouden de olifanten nu in het water moeten? Nee? Maar ze hebben toch zo'n grote slurf. Wat doen ze met die slurf? Zo water en is de baby. Dus misschien moet hij dan wel in het water staan. Oh, waarom is dat de baby, olifant? En waarom is dat de papa? de baby samen. Maar dit kan ook de papa zijn? En zij vinden dat niet vreemd, dat je dat vraagt. Ze vinden dat heel normaal en, en ze spreken. Ja, er waren mooie voorbeelden van wat we noemen het zo. Dus die, die spontane correctie, je corrigeert niet expliciet. Je, je zegt niet van, je mag niet zeggen ik heeft, je moet zeggen ik heb. Maar je deed dat op een ja, parafraserende manier en, en daarvan zie je dat dat op, op langere termijn ook het meeste effect heeft. Als je het niet dezelfde hebt, dan mag je het nog een keer. Mag je dat nog een keer? Als je het dezelfde hebt. Ah, als je dezelfde hebt, dan mag je het nog een keer. Daar ja. Het is aan jou. Oh, wat is dat? Bomen. Ja. Broccoli. Eet ja. je ja, ja. dat niet als boom? Nee. ik kan niet. Ja, het lijkt op een boom. Waarom lijkt het op een boom? Omdat, omdat het daar kruin op zit. Ah, dit lijkt hier op de kruin van de boom. Ja, die goed de gezien. Ali kan dan de zaken ook heel goed verwoorden. Ja. Dus ze horen dan ook van Ali en dat vind ik toch wel... Ja. Eh, Moi. Twee dezelfde. Goed zo. Twee keer de peer. Leer mij dat eens. Hoe zeg je dat in het Romeins? Weet jij het? Peer in het Romeins? Paar. hoe Lach je wel Ja? Is dat in het Romeins? Paar. Ik ga het proberen te onthouden. Paar. En Frans: poire. paar. Paar. Ze zien die peer, ja. ze horen dat dan in het Nederlands en als ze dat dan ook nog eens zelf verwoorden en kunnen verwoorden in het Roemeens en dan ook proberen om het in het Nederlands te verwoorden dan draagt dat heel sterk bij om die woordenschat ook in het Nederlands te onthouden. Ze slaan dat dan veel beter op in hun geheugen en kunnen het nadien ook veel beter terug uit hun geheugen ophalen. Hoe zeg je appel in het Roemeens? En hoe zeg je dat in het Roemeens? Mal, Mar. Mar? Mar. Nou, en ik ja. zeg appel in het... In het Arabisch, weet jij dat? Ja, Ja, de En in het Frans? Ah, en... de Le... Aangezien de kinderen heel veel in hoeken mogen werken en juf Jelke dan echt gaat meespelen, zijn er altijd een vier, vijftal kinderen die een heel rijk taalaanbod krijgen en veel productiekansen. Omdat juf Jelke telkens opnieuw in een ander groepje gaat meespelen, krijgen dus heel veel kinderen de kans om veel te praten. Jij mag een vraag stellen. Wacht, we gaan eerst luisteren. Nee. Rara-spelletje, dat uh, vond ik ook een heel mooi voorbeeld. Hoe dat kinderen heel spontaan uh, moesten nadenken om zelf vragen te stellen. Het zijn hele mooie taalspelletjes. Ja. Haha. Oh, oh, oh, dit wordt moeilijk. Heb ik een niet? Nee. Nee. Je bent geen dier. Kussen. Ja! Oh, hoe weet je dat? Amir had gezegd, het is was... iets van een bed. Ah, dat was een goede tip Amir. En dan denk je aan kussen, oké. Okay. Want een kussen ligt in een bed. bed. Een kussen. Wat doe je op je kussen? Bed. Ook. De kinderen zijn ah, ja. honderd uit aan het praten en uh, dat is heel belangrijk. Want als we het hebben over interactie, dan gaat het niet alleen over interactie tussen de juf en de kinderen, maar dan gaat het ook over het creëren van interactiemogelijkheden tussen de kinderen onderling. Ik ga meespelen naar daar. Moet ik met jou gaan meespelen, maar ik ben nu even hier bezig. Ik Spelen. wil die flanken alle twee wegzetten. Even niet, ik wil mooi mooie zetten. Wat een leuk huis! Daar is het dak. En wat is dat, Daria? De basisprincipes zijn dat je veel taal aanbod geeft, ten twee dat je heel veel kansen geeft om uh, te spreken en dat je op wat ze zeggen uh, feedback geeft. En ja, dat in één woord uitgedrukt is eigenlijk interactie. En dat wil ik toch nog eens beklemtonen, ja, dat dat echt een wereld van verschillen is. Wil je nog iets vertellen, Miekemus? Ik was zien uh, en voetballers. Heb je voetballers gezien? Ja. En ik was ook mijn papa voetbal. Je hebt met papa gevoetbal. Ach. Ja, en ook tennis. Nou, kan je tennissen? Oh, wat leuk! Wow. Huh? We We eten. Huh? De effecten over taalleren en taalverwerving, die zie je soms maar jaren later. Je plukt daar eigenlijk zelf de vruchten niet van, zeg ik vaak. Vandaar dat je heel veel vertrouwen moet hebben omdat onderzoek echt wel aantoont dat degene, de dingen die je nu verworven hebt en die je nu doet, dat die op lange termijn echt wel een effect hebben voor wat de ontwikkeling in het algemeen en zeker voor de taalontwikkeling van kinderen betreft. Ja. Uw mm -hmm. collega's in het lager ja. zullen ervan profiteren. Wow, Wauw, een applaus gedaan.